Hallo en welkom bij Palsmodel Tweenstof. Vandaag heb ik hier een aantal Fleisman Duitse Banen 212. Deze twee zijn de 212, 2,58, 8. En deze is versleten. Dus hiervan kan ik het haast niet zien. Het is ook print en niet, uh, niet embossed, Dus het is niet dat ik hier iets overheen kan smeren en erachter kan komen. Ik, uh, ik weet wel, dit is een hele oude. Uh, is uh, smerig, ranzig. Maar lopenwerk, Eén wiel is aangedreven, andere doet niets. Uh, heeft wel weliswaar, oude wetsen, maar toch koppelingen erop zitten. Uh, is ook lekker zwaar, net als deze. Deze heeft alle wielen aangedreven. Uh, of alle aandrijvingen klopt deze wielen. Hier zijn alles goed is dus nergens aangedreven. Uh, deze wielen zijn wel heel erg ranzig. Uh, nummer 3 is heel licht. De wielen zijn goed aangedreven en heeft wel twee Fleisman Profi-koppelingen. Nou, uh, ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat ze alle drie uit een iets ander tijdperk komen, iets andere maken. Leer ik ben benieuwd hoe ze er van binnen uh, uitzien, of het een beetje vergelijkbaar is. En ik wil in ieder geval deze hier onderdelen van pakken uh, om deze compleet te maken. En dus even kijken wat ik allemaal overzet of misschien dat ik enkele van deze onderdelen hierin zet. Uh, ik wil deze voorzien van gewicht. En wat ik overhoud, dat uh, uh, kan uh, in, de, uh, in de scrapyard, in de treinsloperij, als ik die ooit een keer ga bouwen. Nou. Eén schroevendraaier. Uh, ik kan niet al zien. Deze heeft hier een schuine buffer. Dus die heeft al een keer een valpartij gehad. Onderop zit een schroef. Heel erg Daarmee komt het dakje eraf. En daarmee komt dit eraf. Um, nou deze heeft een schuine buffer. Heeft wat afgebroken onderdelen. Een stuk gewicht hier en een even hier. Zo. En dit is een schild wat je kunt gebruiken om een oude locomotief digitaal te maken. Leuk. Deze zware jongens pakken. dakje eraf, kap eraf, um, hetzelfde soort gewicht alleen deze zat achter en deze zit voor, in het midden zit een gewicht maar er zit deze plaat onder en deze plaat heeft een condensator denk ik als ik het zo vlug zie voor de ontstoring die hier in het klein op zit, die ontbreekt hier. Hier zit wel weer een grote spoel op. En dit is een ouderwets uh, motorschild. Wat je niet kunt digitaliseren. Aangezien de stroom hier over het hele chassis staat. En op de motor. En via de motor schild naar een van de koolborstels. Terwijl hier de koolborstels geïsoleerd zijn. Um, ja, de stroom komt er kom draden vanuit de onderkant. Vanuit hier mogelijk twee, twee stukjes dus. mogelijk op twee wielen stroom up uh, En is gewoon oud en vies. En moet nodig schoongemaakt worden. Nummer 3: mm -hmm. dat zijn de schroeven trouwens. Het zijn toch drie compleet verschillende schroeven. Ik heb niet het idee dat deze een origineel is. Nummer 3 heeft ook een motorschild wat geschikt is voor digitaal. Heeft aan twee, op twee wielen strandpickup. En die kun je het ook zien zitten. Sorry voor de bron. Um, heeft verder een goedlopend draaiwerk. Uh, maar mist dus de gewichten. De gewichten die hier wel op zitten en hier ook. Dit is lood. Dit is lood. Ja, dat is geoxideerd lood kan ik zo zien. Ook zacht. Dit is waarschijnlijk ook lood. En die heeft dus helemaal niets. Deze heeft wel nog de meeste opstapjes hier. Hoewel er ook eentje ontbreekt waarschijnlijk afgebroken of hij heeft er nooit gezeten, ik denk dat hij een keer gesneuveld is, anders zou het wel heel erg asymmetrisch zijn, maar goed, ik heb niet zo vaak van deze in mijn handen gehad. Hier ontbreekt ook het uh, stukje metaal om de koppeling recht te houden, Ik wat deze nog wel heeft. Hier zit koppelingen in. En die zijn afgebroken, maar er zitten wel de stukjes metaal in, dus die stukjes metaal die kan ik mooi gebruiken om die lammen hier te repareren. Uh, dit is de oudste motor. Voelt erg stroef. Ga ik denk ik niet zoveel mee doen. Deze voelt soepel. En deze ook. En die hebben ook een moderne motorschild. Misschien dat ik een motorschild wissel even gaan kijken. Met het schoonmaken van een van de dakjes kwam ik erachter dat hij van metaal was. Zie dus Ik heb hem uh, helemaal opgeschuurd totdat ik uh, bij het metaal was. En heb hem nu in de primer gezet, zodat ik hem uh, dadelijk opnieuw op kan schuren. Want nu zie ik precies alle plekjes die ik gemist heb. En uh, daarna eens kijken of ik hem uh, in de goede kleur kan krijgen. Met een uh, metalen dakje, vind ik natuurlijk leuk, en dan een plastic dakje. Het voegt ook nog wat uh, gewicht toe. Uh, maar dat was een uh, welkome verrassing. Ik ga hem in ieder geval even uit de weg zetten. Dat hij rustig kan, uh, kan drogen en kan uithalen, dat uh, kan goed nog een dag duren. Qua compleetheid is deze dus het meest compleet, behalve hier de lamme koppeling. En qua kappen, deze valt sowieso af. Um, net niets andere kleur en helemaal vervaagd wat betreft opdrukken. Dus dit uh, hier is de mooiste. Uh, nummer 2 uh, gaat uh, waarschijnlijk dit, deze worden. En, uh, even kijken wat ik met een motorschild doe. Hiervan ga ik in ieder geval de koppelingen. Uh, overzetten uh, naar deze en hopelijk kan ik er nog wat uh, even kijken of ik een uh, koffiekoppeling over ga zetten. Als ik me goed herinner is de kwestie van ons draaien van de buffers om bij de onderdelen hier te komen en dit is het metalen pinnetje dat ik zeker wil hebben. Soms zitten er twee in. Ik kan altijd hopen dat er twee in zitten. Soms zijn ze niet los te krijgen. Maar met de handschoen die ik hier gebruik, gaat het prima. Dan heb ik in ieder geval dadelijk ook nog wat rechte buffers voor die ene die krom gevallen is. Zo. En daar is nummer 2. Eens kijken wat voor verrassingen hieronder zitten. Dat is een kapotte koppeling, maar wel met plaatje. En die laatste die moet ik misschien eens eventjes op een manier gaan overtuigen. Het is in ieder geval niet dat een van de buffers afgebroken is. Dat scheelt weer dat dat, anders had ik die ook nog moeten proberen uit te halen. Ik ga eens even kijken hoe ik deze los krijg. Ik heb mijn recht weten te buigen, nu is het een kwestie van draaien. Afgebroken koppeling. En ook hier zit een plaatje in. Zo. Kijk, deze buffers zijn enigszins... Niet echt, maar een beetje scherp. Als ik dan veel kracht moet zetten, dan. Mm, ja, dat, dat doet best pijn aan mijn handen en vingers. Dus dan zijn die handschoenen wel makkelijk. Ze zijn ook van rubber. Dus hier zit ook een plaatje in. Dat extra rubber dat zorgt er in ieder geval voor dat ik wat meer kracht kan zetten zonder erg, eh, ergens eh, echt last van te krijgen. Deze is redelijk compleet. Ik gebruik hier dus de andere koppeling voor. En dat doe ik omdat ik zelf, als ik hier iets mee wil gaan doen, ik heb een heel aantal wagons met Fleisman-koppeling. En ik heb een heel aantal wagons met deze ouderwetse haakkoppeling. ik heb niet veel Nen schachten met haakkoppeling. En zo zou ik deze locomotief nog kunnen rijden met die wagons. Terwijl ik hem. Achteruit laten rijden. En dan vooruit met de Vleisman-koppeling. Nou, ik heb me bedacht, ik doe er toch één met de haakkoppelingen en één met de Vleisman-koppelingen. Dus je ziet, ze doen het nu allemaal goed. Ik heb hier nog twee plaatjes over en uh, deze uh, die er het slechtst aan toe waren, die gaan naar de slechtste lok. Uh, nog wat buffers waarvan er eentje gebogen is. En dat brengt mij tot uh, eens kijken hoe deze er elektrisch aan toe zijn. Ik kan in ieder geval zien dat de wielen niet heel schoon zijn van beide. Uh, ik heb nog niet gekeken of ze rijden of de lampen nog goed zijn of al dat soort zaken nog ergens op slaan zogezegd. Even zien, zo, uh, deze, zo, er zit beweging in, lampen aan een kant werkt nog aan de andere kant niet. kan komen omdat ik hier een loshangende diode heb. Zwart, zwart. Daar zou een groene kabel op moeten, een blauwe kabel op moet zitten. Dat is deze. Lamp is in orde. Ah, ik gebruik hier weer een transformator die niet heel veel vermogen levert. Dus het is niet gek dat de uh, motor niet heel snel draait, dat hij niet heel rap draait. Dit draadje kan wel eens het uiteinde zeer geoxideerd zijn. Het lijkt wel aluminium te zijn. Misschien is het koper, maar dan is de tin erg geoxideerd. Dus dan zet ik met het iets warmer... om de oxidatie weg te, weg te branden. Hier even wat rommel weg. Zo... Kijk. Dat is het elektrische gedeelte. Zo naar de motor kijkende. Denk ik dat hij aan de schoonmaakbeurt kan gebruiken. Net als dat hij gesmeerd moet worden. Maar dat is in ieder geval één. Nummer 2: Hele langzame motor. Heel vies. Lampenwerk. Om je dat dan te doen is het de kwestie van de twee loshalen, dan komt het schild eruit. En ik zit even te kijken, als ik deze schroef loshaal, dan denk ik dat het hele blokje eruit komt. Zo niet dat het onderstel er onderuit komt en dat maakt het schoonmaken allemaal een stuk makkelijker. Als het goed is zit er geen van de draden op plekken vast die niet los te maken zijn, als in... Het zou al aan het schild vastgeschroefd moeten zitten. Ik denk dat het een heel stuk makkelijker gaat. Zonder dit lampje. Wat muur vast zit. Ik schroef een klein beetje los. En alles komt ermee uit. Zoals verwacht. Alles zit vast met schroeven. Deze schroeven los zijn. Dan komt het motorschild los. Het motorschild is waar de kabels aan vast zitten. Zo. Dat is het schild. Heel vies. Oef, waarvan ik even niet weet waar die vandaan komt. Lossen we zo wel op. De, het motorschild hier is uh, best vies. Er zit zwart op de overgangen tussen de platen. Dat is waarschijnlijk bijna altijd koolstof van de borstels die daar tussenin gaat zitten. En dat zorgt ervoor dat er kortsluiting komt tussen de verschillende platen. Waardoor de stroom niet meer door de spoelen heen gaat. Maar rechtstreeks gaat worden dat die meer stroom verbruikt, warmer wordt en langzamer rijdt. Dus ik ga die schoonmaken. Ik ga ook het schildje schoonmaken. Want dat kan ook als er veel koolstof zit voor kortsluiting zorgen. En uh, ik ga even kijken hoe het zit met de tandwielen. Of die nog wat smeer nodig hebben. Ik denk het wel. En daarna eens kijken hoe die rijdt. En pas als je alles helemaal schoongemaakt hebt en aan elkaar gezet hebt, merk je... Hier is een wiel scheef. Het gaat om uh, deze hier. Dus uh, ik ga proberen deze motor uh, over te zetten. Of in ieder geval ja deze hele motor over te zetten hierop. Uh, in de hoop dat deze wiel het wel goed doen. Uh, alleen ik weet nu al dat deze dus heel moeilijk in beweging komt. En er klopt van alles, pardon, van alles niet aan, dus uh, dat uh, kan nog een leuke klus worden. Maar uh, een scheef wiel heb ik natuurlijk ook niks aan. Die moet echt een flinke val uh, gemaakt hebben. Ja, verder is hetzelfde, openmaken, schoonmaken. Kijken of er iets uh, klem of dwars zit. Nou, hier ontbreken er wat tandwielen aan, maar die zitten hier dan weer wel in, dus dat komt nog wel goed. Uh, ik hoop uh, dat die gewoon heel vies is van binnen. Zo, hij hobbelt een stuk minder, eigenlijk wilde ik de motor overzetten, maar de, uh, het, het, deze zit vol met gebroken tandwielen en uh, is eigenlijk een grote puinhoop, dus ik heb de wielen losgemaakt en uh, overgezet, in ieder geval één paar, en uh, de oude heb ik hier en de, daar zit een klein knikje in, dus daarom dat hij uh, wat hobbelt. Uh, en ik heb hier dus nu een motor in complete onderdelen liggen. Die ga ik nog terug in elkaar zetten. Er kwam nou, ontzettend veel zwart uit. Meer zwart dan ik had verwacht. Uh, en, uh, dat is uh, jarenlang uh, slijtage en gebruik geweest, denk ik. Dit is uh, nummer 1 met de haakkoppelingen. De rijdt. Nog steeds iets wat onrustig vanwege uh, de wielen, maar ik heb dus de wielen in ieder geval uh, vervangen. Dus hij, hij rijdt beter, maar nog niet fantastisch. En dit is degene met de Fleisman-koppelingen. Hier komt het nog met metalen dakje op als ik er klaar mee ben. Ah, die rijdt toch een heel stuk fijner. Dat heeft uh, waarschijnlijk uh, te maken met de wielen en gewoon slijtage van alle... Met name plastic onderdelen die hierin zitten. Uh, nou, hiervan moet nog het dakje uh, er terug op en dat is uh, de volgende stap. Als het goed is, is mijn verf gedroogd. Ik ga hem nog wat opschuren en daarna uh, probeer ik hem in dezelfde kleur als deze te krijgen. Maar ik denk dat hij een beetje lichter gaat worden. Het dakje is iets donkerder uitgevallen. Dan deze, maar ik vind het, het, het resultaat niet eens zo heel slecht, als het goed is is het nu een kwestie van uh, de juiste manier erin zetten, monteren en uh, klaar. Ik ga hem niet, uh, niet lakken, als in hoogglans uh, of iets erop er zit nu een mat uh, lakverf op. En ik moet zeggen, ja, nee, ander dit ligt. Uh... Ja, de kleur is best redelijk. Niet slecht, niet slecht. Ik ben er eigenlijk best tevreden over. En daarmee heb ik nu uh, twee mooie analoge 212. Lekker zwaar die ik. Mooi opgeknapt. En uh, uh, ze rijden als een zonnetje over een stuk beter dan eerder. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Uh, like en subscribe, deel en uh, tot een volgende keer.